In deze video gaan we Google Drive installeren voor je Mac computer en dat doen we door naar Google.com te gaan en daar Google Drive Desktop in te typen. Selecteer het eerste resultaat en klik bij Drive for desktop op Meer informatie. Scroll daarna naar beneden totdat je het kopje Mac voorbij ziet komen en klik daarna op Nu Downloaden. Mocht je de link niet kunnen vinden, kijk dan even in de beschrijving van deze video. Daar staat de link naar de download ook beschreven. Zodra het download is voltooid, voer je het programma uit. Klik op doorgaan, klik op installeren, vul je wachtwoord in en wacht totdat het installeren is voltooid. Dit duurt even, in deze video is het versneld. Nadat de installatie is voltooid, klik je op sluit. Hij vraagt je nu om de installatie naar de prullenbak te verplaatsen. Dat is prima. Je kunt Google Drive nu openen via je launchpad. Wacht even totdat Google opstart en log in met jouw gegevens. Zodra je dat hebt gedaan, is de installatie eigenlijk klaar. Je ziet nu een welkomscherm waar alles nog even wordt uitgelegd. En zodra je door de installatie bent lopen, opent de map en zoals je ziet in Finder is bij schijven, linksonder, de schijf Google Drive toegevoegd. Dat is je hele Google Drive werkmap. Alles wat er staat, vind je daar. Alles wat je daar ook ziet is in de cloud, dus dat betekent dat het geen harde schijfruimte in beslag neemt. Mocht je een, een map toch offline willen bewaren, dan kun je daar met je rechtermuisknop op klikken en dan moet Google Drive de optie offline beschikbaar maken aanklikken. Maar dat hoeft dus niet. Nou, en op die manier werk je nu dus samen met Google Drive op je Mac-computer. Alles staat dus in Finder. Mocht je boven klikken op het Google Drive icoontje. Kun je de status zien van bijvoorbeeld een synchronisatie tussen beide systemen. Of eventueel uitloggen of de schijfmap veranderen mocht je dat fijn vinden. Maar in principe zijn we dus klaar en ben je nu dus verbonden met Google Drive op je computer en kun je mooi samenwerken. Nou nog even voor iedereen die um, problemen hadden met de installatie heb, je hier, heb ik hier nog een tip. Kijk even bij de systeeminstellingen van je Mac en klik daarna op beveiliging en privacy. En het kan zijn dat Google je om toestemming vraagt en als je dat vraagt, geeft die toestemming dan ook. Daarna zul je zien dat de installatie weer wordt hervat en dus verder gaat op je Mac. Dus dat is even een tip om mee te nemen mocht de installatie mislukken. Nou, en volgens mij zijn we klaar met het installeren van Google Drive. Mocht je vragen hebben, stuur dan gerust een bericht en dan uh, lossen we die op. Succes!